Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je laten zien hoe Microsoft Planner in Teams werkt. Allereerst kies ik voor een team. En dan zie je vervolgens bovenin een plusje staan en wanneer je daarop klikt kan je een eigen tabblad toevoegen. En een van die tabbladen zou dus Microsoft Planner kunnen zijn. Voor nu doe ik dat even niet, want er bestaat namelijk al een planner in dit team. En die ga ik openen om te laten zien welke functionaliteiten er allemaal zijn. Als ik een nieuwe taak wil toevoegen aan een planner, kies ik voor Taak toevoegen. Tik vervolgens de taak in en dan toevoegen. Wanneer ik hem dan weer open, kan ik van alles wijzigen. Zo kan ik bijvoorbeeld een collega toewijzen aan de taak. Kan ik een begindatum en een einddatum opgeven. En kan ik meer uitleg geven over de taak. Wanneer deze uitleg te zien moet zijn, kan ik kiezen voor Weergeven op de kaart. Als de taak verwijst naar iets anders, kan ik een bijlage toevoegen aan de hand van een koppeling. Ook is het mogelijk om verschillende labels aan te maken. Die zie je hier aan de rechterkant en wanneer je dat doet kan je dus een kleur toewijzen aan jouw taak. Deze labels stonden er al in, maar wanneer je hier dubbel klikt kan je makkelijk een label wijzigen. Dit kan je doen omdat je namelijk bovenin kan groeperen op allerlei manieren. Zo staat die automatisch gegroepeerd op pakket en dat wil zeggen de labels die zelf bovenaan de lijst te staan. Dus hier is gekozen voor een werkwijze van to do, doing en done. Maar ik kan hem ook zetten op labels. En dan zie je, de labels die eerder zijn aangemaakt, ambities, team, stakeholders, dat de taken op die manier zijn gegroepeerd. Ik kan ook kiezen voor toegewezen aan en dan zie ik aan welke persoon het allemaal is toegewezen. Op die manier kan je overzicht houden over alle taken die er zijn. Wanneer je wat meer wil weten over de voortgang, kies je voor grafieken. En dan zie je dat er nog 39 taken niet gestart zijn. Dat geeft een beetje een beeld over alle taken. Als je het wil koppelen aan de agenda, kan je kiezen voor planning. En dan zie je hem in de agenda staan. Als je een taak eenmaal hebt gedaan, kan je ervoor kiezen om hem te verwijderen door op de puntjes te klikken en te kiezen voor verwijderen. Je kan hem ook verplaatsen, zoals dit team werkt. Dan selecteer je hem en schuif je hem op en plaats je hem weer. Tot zover de functionaliteiten van de planner in de Teams. Tot de volgende video!